Dag iedereen, ik ben Michael van de Talent Academy en in deze video gaan we een keer kijken naar de nieuwe Object Selection Tool in Photoshop. De Object Selection Tool is een compleet nieuw gereedschap dat we er in de CC 2020 versie hebben bijgekregen in Photoshop. Nu, ze zijn al enkele jaren ons aan het helpen om het selecteren van moeilijke objecten een pak gemakkelijker te maken. En nu hebben we daar ook nog een keer een tool voor bijgekregen. Nu, op welke manieren hebben ze het al uh, eenvoudiger gemaakt de voorbije jaren? Uh, wij kregen enkele jaren geleden hier een heel leuke knop bovenaan Select subject of onderwerp selecteren. En als je daarop klikte, dan ging Photoshop de foto aan, analyseren. En het trachtte het onderwerp in de foto te selecteren. Nu, dat werkt doorgaans zeer goed. Hè. Als we een foto hebben met duidelijk een persoon erop, of een object zoals een wagen, um, dan werd dat correct geselecteerd. Maar in mijn voorbeeld hier um, zien we een bord met daarop... Uh, Um, een stukje vlees en uh, de groenten. En de selectie, ja, dat is toch niet helemaal wat we uh, hadden verwacht. Nu, ik zou graag dat stukje vlees hier gaan selecteren. Dus ik ga eventjes de selectie ongedaan maken. En ik ga eens gaan kijken in onze toolbox waar de Magic Wand en de Quick Selection Tool zitten. Daar vinden we nu ook de Object Selection Tool. Nu, de Object Selection Tool, heel eenvoudig... Ik sleep daarmee in kader rond dat stuk vlees. En dan gaat Photoshop eigenlijk binnen uw selectie een analyse van het beeld gaan doen. En daar gaan zoeken naar het onderwerp. En we zien dat hij dat stuk vlees eigenlijk zeer netjes geselecteerd heeft. Nu, ik zou er ook graag nog de groentjes bij willen. En zoals bij alle selectiegereedschappen hou ik gewoon shift ingedrukt. Ik maak opnieuw een selectie daar rond. En voilà, hij heeft ook die groentjes meegeselecteerd. Dus zoals je kunt zien is dat een, uh, ja, een zeer handig gereedschap natuurlijk om snel moeilijke selecties te gaan maken. Nu, um, there is more than meets the eye, om het zo te zeggen. Um, dit was dus gewoon met een rechthoekige selectie dat wij konden werken. Maar als we eens eventjes kijken bovenaan in de uh, control panel, dan kan je zien dat er daar een mode um, menuutje is. En daarin kunnen we ook switchen naar lasso. Nu, de lasso-modus laat dus inderdaad toe om gewoon een vrije selectie rond een object te gaan tekenen. Zo dus en dan zie je dat hij ook weer uh, natuurlijk zijn, zijn analyse uitvoert binnen die uh, selectie of binnen wat dat jij getekend hebt ja? en op die manier kunnen we heel snel gaan uh, selecteren nu, zoals je kunt zien, is dat een zeer handig gereedschapje. En ik heb hier nog een tweede foto, met ook een ander voorbeeld. We zien hier een foto van een aantal verpakkingsontwerpen. En we zien dat daar een soort van... Oud -goud kleurtje is gebruikt voor uh, de binnenhals van die tube. Ik wil eigenlijk de kleur gaan wijzigen van al die gouden onderdelen in de verpakking. En ik neem dus de Object Selection Tool. Ik sleep hier een kader rond. En we zien eigenlijk dat hij daar wel een uh, pretty good job heeft gedaan. Ik ga dat ook voor die uh, grotere hals hier proberen. Eventjes de Shift inhouden. Voilà, ook die heeft hij netjes meegeselecteerd. En nu gaan we zien voor de binnenkant van de dop. En ook daar. Bijna Flawless Selection. Nu, hier zien we uh, toegegeven nog een klein foutje, maar dan neem ik eventjes de Quick Selection Tool erbij. Hier hou ik de Alt ingedrukt om te verwijderen uit de selectie. En zo. voilà. Ik heb eigenlijk heel snel mijn selectie gemaakt. En nu kan ik daar natuurlijk uh, een of andere Adjustment Layer bijvoorbeeld op loslaten. En ik ga eventjes met de Hue en Saturation aan de slag. En je ziet dat ik onmiddellijk de kleur van die uh, hals kan gaan veranderen. Object Selection Tool, niet uh, te verwaarlozen dus. Uh, probeer hem zeker eens uit. Ik uh, ben er zeker van dat je daar veel plezier aan gaat beleven. Tot de volgende video.